Welkom allemaal, in deze video laat ik jullie zien hoe je de formule van een raaklijn kunt opstellen met behulp van de afgeleide. We zien hier de grafiek van de functie f van x is min x kwadraat plus hier. We hebben een punt a en punt a ligt op de grafiek van f. Inmiddels weet ik dat ik met behulp van de afgeleide de helling in punt a kan berekenen. Nu teken ik een raaklijn aan F door het punt A. En omdat het een raaklijn is door punt A, is de richtingscoëfficiënt van de raaklijn gelijk aan de helling in punt A. En dit betekent dat ik met behulp van de afgeleide de richtingscoëfficiënt van de raaklijn door A kan berekenen. Van deze raaklijn gaan wij de formule opstellen. Gegeven is dat de coördinaten van punt a, dat is min 1,3, en de opgave is nu, stel een formule op van de raaklijn in punt a. Wat weet ik van een raaklijn? Een raaklijn dat is een rechte lijn. Daarbij hoort i is a-x plus b. Het richtingscoëfficiënt die kan ik vinden door de helling te berekenen in het punt met x-coördinaat min 1. M is het x-coördinaat van punt A is min 1. En ik weet dat die helling in punt A gelijk is aan het richtingscoëfficiënt van de raaklijn. Om die helling te berekenen heb ik nodig de afgeleide. En dan heb ik nodig f-accent van min 1. Die afgeleide van min x-kwadraat plus 4 is f-accent van x is min 2x. De exponent ervoor, eentje ervan af en ik krijg f van x is min 2x. Invullen van min 1 geeft dan min 2 keer min 1, oftewel 2. Dus ik weet nu, het richtingscoëfficiënt van die raaklijn is 2, dus ik heb i is 2 x plus b. Nu moeten we onze b nog zien te vinden. Berekenen van zo'n b, dat heb je al heel vaak gedaan. Denk aan het opstellen van een formule bij een lijn door twee punten. Wat ging je dan doen? Je pakt een coördinaat en deze gingen we invullen. Het coördinaat dat we hebben, dat is min 1,3. We vullen voor i in 3, voor x vullen we in min 1, we krijgen 3 is 2 maal min 1 plus b. 2 maal min 1 is min 2, dus ik krijg 3 is min 2 plus b, oftewel b heeft een waarde van 5. Ik heb nu alle ingrediënten om mijn formule op te stellen en de formule van de raaklijn is dan i is 2x plus 5. Laten we naar een ander voorbeeld gaan. We hebben de functie f van x is min x tot de macht 3 plus 2x kwadraat plus 15 x plus 1. En op de grafiek van die functie ligt het punt p en het punt p heeft als x-coördinaat 2. De opdracht is nu, stel een formule op van de raaklijn m, die aan f ligt en door het punt p gaat. Zoals je in het vorige voorbeeld hebt kunnen zien, hebben we nodig de afgeleide functie. Ik heb hier mijn functie. De afgeleide functie, dat wordt dan de afgeleide van min x tot de macht 3 is min 3x kwadraat. De afgeleide van 2x kwadraat is een 4x. De afgeleide van anderhalf x geeft 1,5 en de afgeleide van 1 geeft 0. Dus onze afgeleide functie f-accent van x is min 3x kwadraat plus 4x plus 1,5. Gaan we naar het richtingscoëfficiënt. Het richtingscoëfficiënt die kan ik berekenen door de helling in punt p te berekenen, oftewel het x-coördinaat invullen in de afgeleide. Dat geeft f-accent... En we zien het x-coördinaat van punt p, dat is 2, oftewel f-accent van 2. Invullen geeft min 3 keer 2 kwadraats plus 4 maal 2 plus anderhalf en dat is min 2 ,5. Dus het richtingscoëfficiënt van de raaklijn is min 2 ,5. Dus we hebben i is min 2 x plus b. Gaan we naar de volgende stap, het berekenen van die b. Om die b te berekenen heb ik het x-coördinaat en het y-coördinaat nodig van punt p. Maar van punt p hebben we alleen het x-coördinaat. Hoe vind ik dan het bijbehorende y-coördinaat? Inderdaad, die x is 2 die gaan we invullen in het functievoorschrift van f. We krijgen i van p, dus het y-coördinaat van punt p. Die 2 invullen geeft f van 2 is min 2 tot de macht 3 plus 2 maal 2 kwadraats, plus 1,5 maal 2, plus 1, en dit geeft 4. Oftewel de coördinaten van punt P, 2,4. Deze kunnen we nu gaan invullen. We krijgen 4 is min 2,5 keer 2 plus B, 4 is min 5 plus B, oftewel B is 9. Nu nog even antwoord geven op de vraag. De formule van de raaklijn m is i is min 2,5x plus 9. Gaan we naar het laatste voorbeeld. We hebben de functie f van x is x tot de macht 3 min 6x 2 plus 9x min 1. De opgave is nu enigszins verschillend van de vorige twee voorbeelden. We hebben nu twee punten a en b. En die liggen op de grafiek van F. En ik weet dat de richtingscoëfficiënt van de raaklijnen door deze punten, die is gelijk aan 0. Oftewel de helling in de punten A en B is 0. Wij gaan nu op zoek naar de coördinaten van de punten A en B. Gegeven is dat die richtingscoëfficiënten gelijk is aan 0. Oftewel RC is 0... Dus ik weet dat die afgeleide van x gelijk moet zijn aan 0. Die afgeleide die kan ik bepalen dat is 3x kwadraat min 12x plus 9 en deze moet dus gelijk zijn aan 0. Nou, nu heb ik een vergelijking die ik moet oplossen. Namelijk de vergelijking 3x kwadraat min 12x plus 9 is 0. Ik zie allemaal veelvouden van 3, dus ik deel het eerst maar eens even door 3. Ik deel beide kanten door 3 en ik krijg x kwadraat min 4x plus 3 is 0. Ontbinden in factoren geeft x min 1 maal x min 3 is 0. Oftewel x is 1 of x is 3. Dus ik weet nu dat die x-coördinaten van die punten a en b zijn x is 1. En x is 3. Laten we die x is 1, laten we die koppelen aan punt A. Dan weet ik, de x-coördinaat van punt A, dat is 1. Het bijbehorende y-coördinaat, die vind ik nu door deze in te vullen, deze x is 1, in te vullen in het functievoorschrift. Dus ik krijg f van 1, dat is 1 tot de macht 3 min 6 mal 1 kwadraat, plus 9 mal 1 min 1. En dit is 3. Let even goed op dat je hem niet invult in de afgeleide, maar dat je hem invult in de originele functie. Een x is 1 en y is 3 geeft coördinaten 1,3. Ditzelfde kunnen we doen voor punt b. x-coördinaat van punt b is 3. Invullen geeft f van 3 is 3 tot de macht 3 min 6 maal 3 kwadraat plus 9 maal 3 min 1. En dit geeft min 1. Oftewel de coördinaten van punt B 3, min 1. Ik stel deze vraag niet zomaar. Je gaat hier namelijk nog heel veel mee te maken krijgen. Laten we de grafiek van f er 7 bijpakken. Ik neem het assenstelsel en we zien hier de grafiek van f. Ik teken hierin de punten a en b en de raaklijnen met een richtingscoëfficiënt 0. We zien dus de raaklijnen met richtingscoëfficiënt 0. Dit zijn horizontale lijnen, immers een lijn met richtingscoëfficiënt 0 is een horizontale lijn. Maar we zien ook dat die punten a en b, ja, dat zijn de extreme waarden van functie f. En vooruitlopend op stof die nog gaat komen, de richtingscoëfficiënt van een raaklijn in een extreme waarde is altijd 0. En dit betekent je kunt de extreme waarden vinden door op zoek te gaan naar een raaklijn waar de richtingscoëfficiënt gelijk is aan 0 Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer.